Welkom bij weer een nieuwe NEC-update, dat op maandag en dan voor de tweede keer de voorbeschouwing op FC Groningen. En dat na de gestaakte wedstrijd van afgelopen zaterdag. 18 minuten waren er gespeeld en toen belandde dat bierglas tegen de grensrechter aan. Dat betekent einde wedstrijd en die wordt morgen dinsdag om 3 uur havat. Ja, is toch bijzonder. Zo'n korte tijd. Kun je dan nog wel zo'n ploeg opladen? Uh, Rogier, Groningen is best leuk, maar twee keer vier dagen is misschien wat veel.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 Dat is veel te ver gegaan. En ik denk dat het te maken heeft ook met een maatschappelijk probleem. Het is niet alleen voetballen. Uh, onze maatschappij heeft geen respect meer voor een politieagent of voor een uh, leraar. En uh, er is heel veel bij de mensen neergelegd in de laatste 30 jaar. En ik denk dat, uh, dat we vanuit de politiek toch weer een straffe hand in Nederland moeten hebben. Anders uh, gaat dit land gewoon ten onder. En dat zie je ook in het stadion. We zijn te makkelijk geweest. Dit is een regel. Klaar en houden we ons eraan.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 Ja, dat heeft toch te maken met de lokale overheid, er komt de koningsnacht aan, koningsdag. S'avonds uh, heb je weer meer politie nodig, dus uh, ik denk dat de lokale overheid daar rekening mee heeft gehouden. Dat dit ja, is de enige mogelijkheid die geboden is. Wij hebben daar niet veel, eigenlijk niks in te zeggen gehad anders dan dat wij onze wensen op tafel hebben gelegd. Nou, die lagen wel op een avond en die lagen ook een aantal dagen later. Alleen uh, de lokale overheid heeft dit beslist, de KNVB moest dit overnemen met het competitiebestuur. Dus ja, het is zoals het is, we kunnen er niks voor tegen doen.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 Gelukkig ook heel veel leuke dingen nog te melden. Want vanaf vandaag is de hele week de Stevenskerk in de kleuren van NEC. Het rood, zwart en groen. Bijzondere locatie, bijzondere plek met bijzondere dingen. En je seizoenkaart kun je verlengen. Ja, we hebben een uh, ja, feestweek, zo mag je het wel uh, noemen. Een weekse uh, in de Sint-Stevenskerk. We hebben net de sleutel gehad. Sint-Stevenskerk wil dat wat vaker doen met grote partijen in de stad. En wij zijn de eerste. En we mogen een week hier uh, werken... Uh, een fanshop hebben, een museum hebben, een foto-expositie. En voor alle doelgroepen, we hebben de kids, we hebben de ouderen, we hebben onze seizoenkaarthouders en onze biscupleden. En die komen op allerlei events langs, dus ja, een kathedralische uitstraling, een icoon van de stad is de sint stevenskerk En uh, ja, dat wij daar mogen werken en onze ja, supporters en achter achterban mogen ontvangen is echt geweldig. Ja, dit was hem dan weer de NEC-update voor uh, vandaag. We zijn er deze week nog een paar keer meer. Morgen de wedstrijd om drie uur. Ik kan me voorstellen dat je gewoon moet werken. Gelukkig is RN7 er gewoon bij uh, met de radio. Dus je kunt gewoon inschakelen via uh, de radio, de website rn7.nl. Dan de radio live luisteren. Dan zorgen we dat je er niks van hoeft te missen, het restant van de wedstrijd. En we zijn de woensdag weer met een nieuwe update. Met dan ook uh, leuke beelden nog vanuit de Stevenskerk. Graag tot dan.